Met de formule E is min 13,6 gedeeld door n-kwadraat kan je de energie van een elektron in een waterstofatoom berekenen als je het hoofdkwantumgetal weet. Maar waar komt die 13,6 vandaan? Waarom is het niet 12, 38 of 42? Om die vraag te beantwoorden moeten we een afleiding van de formule maken. Uit hoofdstuk 12 kennen we de formule voor de elektrische kracht. FEL is f keer kleine q keer grote q gedeeld door r-kwadraat. En... In een atoom kunnen we de kracht schrijven als FEL is kleine f keer e-kwadraat keer z gedeeld door r-kwadraat. Met e is de lading van een proton of elektron en z is het aantal protonen in de kern. En aangezien we naar waterstofatomen kijken bestaat de kern dus maar uit één proton en is z dus gelijk aan één. En sinds in een atoom de enige kracht de elektrische kracht is en je de beweging van een elektron in een waterstofatoom kan voorstellen als een cirkelbeweging kan je FEL gelijk zetten aan fnpv. Als we die nu aan elkaar gelijk stellen, kunnen we de vergelijking zo schrijven. Om nu verder te kunnen moeten we gaan kijken naar het impulsmoment. Het impulsmoment is een maat voor de hoeveelheid draaibeweging van een object. Je kan het impulsmoment berekenen met de formule l is m keer v keer r. Dat betekent dat het kwadraat van het impulsmoment gelijk is aan m² keer v² keer r². En dit kunnen we invullen in onze vergelijking. Tot zover gaat alles nog niet zo heel vreemd. Maar voor de volgende stap moeten we een hele vreemde aanname doen, net zoals Bohr deed toen hij deze formule afleidde. Bohr nam aan dat het impulsmoment gekwantiseerd is. Hij stelde het impulsmoment gelijk aan n keer h-streep. Dit kunnen we ook weer invullen in de vergelijking, waardoor we deze krijgen. Wat je daarna weer kan omschrijven. Waardoor we nu kunnen zien dat het gevolg van de aanname van Niels Bohr is dat de baanstralen van een elektron gekwantiseerd zijn. We hoeven dus nu alleen nog maar even een formule voor de energie op te stellen. Hiervoor hebben we onder andere de straal van de laagste baan nodig. Die vinden we als n de laagst mogelijke waarde heeft, 1. We kunnen die straal, die we A0 noemen, berekenen met onze formule. We vinden dat A0 is 0,53 keer 10 tot de macht min 10. Terug naar de energie. De totale energie is gelijk aan de potentiële energie plus de kinetische energie. De kinetische energie vinden is niet zo moeilijk. We weten dat E kinetisch is een half mv-kwadraat. We weten dat mv-kwadraat gedeeld door r gelijk is aan f keer e-kwadraat gedeeld door r-kwadraat. Als we nu aan allebei de kanten keer r doen, krijgen we mv-kwadraat is f keer e-kwadraat gedeeld door r. We kunnen nu aan allebei de kanten delen door 2, waardoor we links de formule voor de kinetische energie krijgen. We hebben dus nu de kinetische energie gevonden. De potentiële energie kunnen we ook zo vinden. We zagen in hoofdstuk 11 dat je de potentiële energie kan schrijven als min F keer Q keer Q gedeeld door R. Omdat in een waterstofatoom kleine Q en grote Q allebei gelijk zijn aan E, kan je de formule schrijven als E gedeeld door R is de potentiële energie. We kunnen nu de kinetische energie bij de potentiële energie optellen. Dan krijgen we totale energie is min F keer E kwadraat gedeeld door 2R. Het enige wat we nu nog moeten doen is de R uitdrukken in het hoofdkwantumgetal n. We hadden al eerder gezien dat de straal R gelijk is aan h streep2 keer n -kwadraat, gedeeld door f keer m keer e -kwadraat. En als n gelijk is aan 1 is de straal 0,53 keer 10 tot de macht min 10. Hieruit kunnen we concluderen dat het stuk van de formule dat niet n-kwadraat is ook gelijk moet zijn aan 0,53 keer 10 tot de macht min 10. Want iets keer 1 is hetzelfde als dat iets. Hiermee kunnen we onze formule heel veel makkelijker schrijven. Gewoon 0,53 keer 10 tot de macht 10 keer n is r. En als we dit invullen in onze formule, krijgen we deze formule. Het mooie is, de enige variabele die we nu nog over hebben is n. De rest zijn allemaal constanten waarvan we de waarde kennen. Die constanten kunnen we invullen en daarmee kunnen we het constante deel van de formule uitrekenen. We krijgen dan min 13,6 gedeeld door n -kwadraad. En dat is precies het getal wat we wilden hebben.